Bereid je voor op zeer lange naaf een veel knoeik, programma's die niet meewerken, denkwerk en rugpijn. Ja, rugpijn, koop een goeie stoel, want ik heb echt een hernia. In deze quarantaine wil ik echt een keer experimenteren met animaties. Ja, ik weet ook niet per se wat het gaat geven, maar ik wil het tenminste geprobeerd hebben, zodat ik niet later op mijn sterfbed denk. Fuck, waarom heb ik toen niet die animatie gemaakt? Als er dromen zijn dat je wilt doen, doe het gewoon. Niet fucking uitstellen, ik doe het zelf ook veel te vaak. Niet uitstellen, gewoon doen, want je gaat er alleen maar spijt van hebben. Wat is stap 1? Je moet iets te vertellen hebben. Je moet een verhaal hebben. Het moet ergens overgaan. De tweede stap is, maak veel tijd vrij. Animeren duurt lang, dus maak tijd vrij. Why? Why? Why? Dat is op mijn 8 jaar getekend. Die shit kan ik nu niet eens, hè. Veel mensen denken dat je super goed moet kunnen tekenen om animaties te maken, maar dat is totaal niet waar. Het ding is gewoon dat je een stijl moet kiezen van tekenen. Of dat je meer iemand zij die frame per frame tekent. Of iemand die meer met keyframes wilt werken. Dat je niet elke frame opnieuw moet tekenen. De programma's die ik zelf gebruik, Photoshop en Final Cut Pro. Ik bedoel, de programma's die je allemaal kunt gebruiken zijn zo uiteenlopend. Dat gaat echt van Flash tot After Effects. Noem maar op. Stap 4 is gewoon eraan beginnen. Dus wat doe ik? Ik teken sommige dingen op papier. Ik trek er een foto van. Die zet ik naar Photoshop. dan maak ik transparant. dan animeer ik dan in keyframe. Ik een final cut. Het is 3 uur 55. ik wil slapen, net als deze guy. Mijn programma is aan het vastlopen. De Max. Ik denk dat er op zit voor vandaag. Ik heb iets van 8 uur geanimeerd of zo. Ik heb 30 seconden. Besef hoeveel tijd daarin ga je. Dat is echt monnikenwerk. Respect. <middels> Waar staan we? Bij Brugge. Huis. Oké. Van Ik heb echt niet door hoe lang je daaraan werkt. Dus ik zeg even ontspanning. Even, even iets anders doen. uw mind. En dan gewoon er terug in te vliegen. What? Animatie heeft eigenlijk twee onderdelen, dat is het animeren zelf. Maar iets wat veel mensen vergeten is ook het geluid. Het geluid is fucking belangrijk. Daarmee kun je veel dingen suggereren die je eigenlijk niet moet tekenen door het gewoon in geluid te geven. Dus we zijn aangekomen naar de badkamerscène. Gaan we wat geluid opnemen voor de badkamerscène. En ik like ga dit. Oké. Okay. Het is ook altijd belangrijk dat je geluid loopt met je beeld. Uh, ik ben nu de stem aan het opnemen. Ik ga met de fleseren, want het is al redelijk laat, mijn ouders slapen. Maar jongen, mijn hotfrit. De laatste stap geldt niet alleen voor animatie, maar geldt echt voor alles. Vraag feedback. Stuur de video door en verborgen naar je vrienden. Toont aan je ouders, toont aan je oma, toont gewoon aan een vertrouwenspersoon, iemand die je kan helpen. En vraag van, wat vind je hiervan? Vind mensen die niet altijd alles gewoon nice vinden. Vind mensen die ook durven zeggen van, dit trekt op niets, dit is slecht. En neem dat niet persoonlijk, werk gewoon daaraan en maak iets nice. Maak nice dingen amuseer je Als je op deze video hebt geklikt en je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan even nu. Als jullie deze animatie willen zien die ik heb gemaakt, uh, klik hier of hier, ik weet het niet van buiten. Laat ook een comment achter wat jullie denken over heel dit proces. Bye.